aantal mooie experts voor jullie uh, gevonden die uh, jullie alles mogen vragen wat jullie willen. En of ze overal antwoord hebben, dat is een tweede, maar ik denk het wel. Maar ze hebben allemaal wel heel erg hun eigen expertise vandaag en dat maakt het ook wel echt interessant. Uh, ja, de organisatoren zijn Peter, ikzelf, Marloes en Maureen. Maar Maureen is vandaag ook een van de experts. En dan gaan wij. Als eerste eventjes het woord geven aan Mark de Horst, de eerste expert, en dan gaan we even met het handje. Oké. Okay. Geef, kort voorstellen. Hoi, ik ben Mark de Horst. Ik ben hier omdat ik een tekstbureau heb. Ik ben in 2000 begonnen met mijn eigen tekstbureau, dat heet Raken Taal. Bij Raken Taal schrijven ik teksten voor websites, voor schoolboeken, vooral voor musea. Dus korte teksten, gespecialiseerd in teksten voor kinderen en jongeren. Um, en daar ben ik er uiteindelijk ook ingerold dat ik kinderboeken ben gaan schrijven. Ik heb inmiddels vijf kinderboeken geschreven die allemaal wel prijs hebben gewonnen bijvoorbeeld. Sommige hebben ook uh, vertalingen. Deze bijvoorbeeld is vorig jaar verschenen, een kinderboek over klimaatverandering, Palme op de Noordpool. En die heeft al elf, uh, in elf landen wow. dat vertaald. Dus dat is, dat is echt veel. Dus dat is heel leuk. Um, wat moet ik er nog meer over zeggen?